Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij deze video. Dit is de eerste van vijf video's waarin ik je een examenvraag uitleg. Dit is uiteraard het biologie examen. En ik heb boven in beeld er ook even bijgezet uit welk examen het dan komt. In dit geval dus VMBO GLTL 2019, eerste tijdvak. Dan zou je hem ook nog kunnen terugvinden als je dat zou willen. Ik lees de vraag voor je voor vertel je wat het antwoord is en waarom het het antwoord is en aan het einde van de video zal ik je ook even laten zien waar je nog extra informatie kan vinden als je dit een lastig onderwerp vindt. Als eerste de vraag zingende muizen. Muizen maken zingende geluiden die mensen niet kunnen horen. De zang van mannetjes muizen is eenvoudig maar als ze urine van een vrouwtje ruiken wordt hun zang ingewikkelder. Muizenoren bestaan uit delen met dezelfde namen en taken als mensenoren. De geluidsprikkels van de muizenzang worden bij muizen wel omgezet in impulsen, maar bij mensen niet. Dan de vraag, in welk deel van een muizenoor worden de geluidsprikkels omgezet naar impulsen? Voordat ik je het antwoord geef, even iets om scherp op te zijn. Je ziet in deze vraag dat er informatie voorbij komt die je absoluut niet nodig hebt om de vraag te beantwoorden. He, staat er staat een stukje tussendoor dat wij dat geluid niet kunnen waarnemen. En muizen wel? Nou, dat is leuk om te weten, maar niet relevant voor de vraag. Uh, het enige wat eigenlijk relevant is in deze vraag, is het stukje waarin ze vertellen dat de muizenoren dezelfde uh, onderdelen en functies hebben als mensenoren. En dan moet je eigenlijk het antwoord al wel weten, want op het moment dat je dus kijkt van nou, in welk deel van het muizenhoor wordt dus een geluidsprikkel omgezet in een impuls. Nou, er is maar één onderdeel waar dat kan gebeuren en dat is uiteindelijk in het slakkenhuis. En dan moet je dat een beetje zo aanvliegen dat op het moment dat jij zo'n meerkeuzevraag hebt en je weet het bijvoorbeeld niet, ga dan in ieder geval, en daarom heb ik het ook even zo in deze afbeelding gedaan, ga in ieder geval wegstrepen waarvan je zeker weet dat het het niet is. En je zult zien dat je dan in ieder geval je keuzes wat eh, vernauwt en dat je dus een grotere kans hebt om je vraag goed te antwoorden als je het nog steeds niet zeker weet. Wat je ook even goed in je hoofd moet houden is dat je... Altijd blijf bij je eerste antwoord. Ja, tenzij je natuurlijk echt zeker weet dat het iets anders is, maar bij twijfel blijf alsjeblieft gewoon bij je eerste antwoord. Dat is de kans het grootst dat je het goed hebt. Kijk je nu naar alle onderwerpen rondom zintuigen en waarnemen, zorg er dan heel goed voor dat je alle verschillende onderdelen leert met de functies erbij. Er komen altijd vragen over zintuigen in en dat zie je dus bij deze vraag ook. je moet dus gewoon een functie weten van een onderdeel, in dit geval dus van het oor. Nou, wil je hier nu meer over weten, dan kun je naar mijn YouTube-kanaal gaan. Er staan ontzettend veel video's op over biologie. En ik scroll hem ondertussen al eens even een stukje naar beneden, want hier in deze balk zitten alle video's voor VMBO3. En daar vind je ook de met video's terug over zintuigen en gedrag. Niet alleen over dit onderwerp, maar ook over alle andere onderwerpen die te maken hebben met zintuigen. Heel veel succes met leren en tot de volgende.